In de vorige video's heb je een verhaal bedacht. Daarna heb je jouw verhaal in de virtuele wereld CoSpaces gebouwd. Nu kun je jouw virtuele wereld bekijken, delen of presenteren. Om je CoSpace te delen, klik je rechtsboven op Deel. En nog een keer op Deel. Geef jouw wereld een naam en eventueel een korte beschrijving. Laat Privacy op Deel Privé CoSpace staan. Klik dan op Deel Privé CoSpace. En stuur de link of QR-code door naar degene met wie je je wereld wilt delen. Wanneer je de app Cospaces op je telefoon of tablet installeert... en de QR-code scant of de deelcode intypt... kun je je virtuele wereld bekijken. Of wanneer je een VR-bril hebt, tik op het VR-icoon... Plaats je telefoon in de VR-bril en bekijk je wereld. Doe je deze missie thuis, dan kun je je virtuele wereld misschien aan iemand thuis presenteren. Doe je deze missie in de klas, dan kunnen jullie elkaars werelden bekijken. In deze missie heb je zelf een virtuele wereld gebouwd. Je hebt ontdekt wat een virtuele wereld is en ervaren hoe jij in zo'n virtuele wereld jouw verhaal kunt vertellen. Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie.